Uh, ja, ja. Oh ja, heel erg bedankt. Dankjewel. Okay. En uh, ja, tot, ja, tot later. later. Ja. Hey, jongens, mij doen nog even uh, veel plezier. Dank dankjewel. Oh, wel. Ik uh, je in Barcelona. Oh. Ik ben in Barcelona geweest, schat. Ja, maar dacht ik van grap. Tot uh, overmorgen. Uh, morgen. morgen. Oh, wat ben je oh. blij dat je me morgen ziet, oh, Daniel? Nee. Ik zie het nu al. Even ja. Ja. kijken. Okay.